vrienden flexen zijn binnen klaar om te spinnen We staan niet op het dak, maar het gaat van een lijn daakje We runnen dit als een bedrijfsleider, ze smeergen zaakjes Zit nou eenmaal in ons bloed Het is een drank als een vriend die elke dag een shotje moet Drillen doen we ook als we onze zin niet krijgen En als we die niet krijgen, zijn we net als lijpen Dit is een spel wij maken de regels Lopen over lijden die jullie niet kunnen betreden Flow staat voorop, dus wij handen de volste Kills die dat niet kunnen? Tja, dat is voor ze ze moeten niet kukken met wat ze niet kunnen, Iets een ding niet erg Maar het ze gunnen, ja, slotzoek Ik als laten aardrijnen met je hangen, omdat je met vloos niet stoort. Maak, maak plaats, plaats Maak plaats, plaats Maak plaats, plaats Maak plaats, plaats Maak plaats, plaats Er is rechter genoeg, maak plaats, plaats Al is het nog steeds je Maak plaats, plaats Zonder toch gewoon stage, behoorlijk knallen. Ballen van de kikas, bin boos, dat is leuk. Maar ben ik voor de stage, de mic, niet voor de leuk. Woordverspreiders, dat is wat wij tweeën zijn. En als we dat niet zijn, dan zijn we dat niet zijn. Soms comedianten, en ja, dat kan je wel merken. De lekker split gedoe, niet veel op werken. De ruimte wordt optimaal gebruikt. Worse na verse, verse kapot, misbruikt. Luiden klokken, want de luiden, die is dood. Want daar noemt de een of andere natie een jood. Oei. Geef van door dat we de tent op de kop zeggen, Ontdek oh, je plekje is goed, maar we willen plekken Koppen van plek naar plek als heerschier, er genoeg, dus we zien het probleem niet. Maak plaats, plaats, er is ruimte genoeg. Maak plaats, plaats, alles is het op steentje voor Maak plaats, plaats, je het niet delen maar moet. Maak plaats, plaats, maak plaats, plaats, er is ruimte genoeg. Maak plaats. Maak plaats, plaats. Je wilt hem niet delen, maar moe, maak plaats, plaats Veten dat je aan de bek is Maak plaats plaats er is rechter